Voor mij en voor de camera van uh, DVS-TV, daar staat zomaar een uh, Kenneth uh, Aninkora. En Kenneth, ik wil je van harte feliciteren met je verjaardag. Ja, dank, dank je ja. wel. Hoe oud ben je geworden? 23 jaar, jong. Man, in de kracht van je leven, ja, hoor. Die. dat is waar. En dan gewoon nog in de, bij de meest krachtige uh, club op de Veluwe uiteraard, terechtkomen. Uiteraard, beter, uh, beter kon ik niet kiezen. Hoor. Beter kon je niet kiezen. Nee. Hoe is het met je blessure? Ben je ja, weer een gaat, beetje terug? Ja, uh, gaat, uh, gaat de goede kant op, dus dat is wel mooi. Dus we uh, kopen volgende week deels mee te trainen. En vanuit daar hopelijk ook bij de selectie te zitten als alles mee zit. En daar hopelijk uh, minuten te maken en te scoren. Ja, ja. deze week nog niet? Uh, nee, deze, nee, deze week komt ik nog te vroeg. ja. ja. Oké, okay, te vroeg. Ja, jammer. Want oh, dat ene moment daar in Harkamaarsbos, ja. daar zie je toch een, um, een beetje kwaliteit uh, ja. van jou. Hè? Ja, ik baal er wel van dat ik hem niet maak. Want ik trap nog in de grond. Als je hem maakt, dat is wel elke andere wedstrijd. En daar denk ik ook dat je hem wint. Maar okay. helaas. Hey. Kenneth Anincora. Uh, de supporters van DVS willen graag weten wie is Kenneth Anincora is. Ja, uh, Kenneth Anincora. Niet inmiddels 23. Uh, Woon in Amsterdam. Uh, voetbal bij AmeriCity, City, Ajax en Setime. Uh, ja, voetbal is mijn passie. Ik leef voor de sport. Uh, heb je ook nog even bij Ajax gezeten? Ja, ik heb bij Ajax gezeten. Met de jeugd? Ja. Leuk. Ja? Ja, met wie heb je onder andere gevoetbal daar? Uzimisa, met Volse Mensa, met ik met Sierijs, Eiting. Ik heb ook nog wel met de jongens Malen en Kluift in het team gezeten. Uh, Matthijs de Ligt ook nog in het busje gezeten, want die woont de vijf minuten rijafstand van mij. Dus dat, dat betekent, zijn, uh, uh, Kenneth, dat je basiskwaliteiten duidelijk aanwezig zijn. Ja, als je maar Ajax hebt gevoetbald, uh, ja, dan uh, heb je die zeker. En uh, alleen dan moet het hier nog eventjes weer uh, tot uiting komen, hè? Ja, klopt. Uh, zolang ik fit ben, uh, zal, zal, zal iedereen wel hier genieten van die basiskwaliteiten. Ja. ja, want je hebt de afgelopen twee jaar even misschien ook door corona in een dip gezeten, uh, voetbaltechnisch gezien. En, ja, hè? ja, bij City is het helaas niet geworden als we gehoopt hadden. Ik heb bij Jong dus gezeten en toen kwam de corona. Kon De Jong competitie niet meer doorgaan, de derde divisie ging niet meer door toen. En uh, ja, bij het eerste speelde ik ook heel weinig. Dus getraind en uh, in kleine groepjes en toen wat grotere groepjes. Maar uh, qua wedstrijd, wedstrijd fit, heb ik al anderhalf jaar heb ik heel weinig gedaan. Durf jij uh, je eigen kwaliteit uh, uh, op te noemen? Jawel, uh, ik denk dat ik uh, best wel snel ben. Ik kan een mannetje passeren, linksom, rechtsom. Uh, ja, en het uh, overzicht in mijn spel. Dus, en waar, waar speel je het liefst? Links, rechts? Dat is een goede vraag. Troelala. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb uh, overal voorin. Ik, speel, uh, ik vind Spits wel een hele fijne positie om te spelen. Als ik een vrij rol heb, dan tenminste. Maar uh, ik durf niet te zeggen dat, dat echt één positie mijn voorkeur is. Ja. Voel je je al een beetje verbonden bij de club? Ja, dat had ik al heel snel. Uh, na, na een paar keer mee trainen had ik dat al. Dus, uh, ja. En bovendien je rijdt mee met Adriaan Kruijsheer, ja. die heeft ook bewust voor DVS gekozen. Ja, dus dus uh, afgelopen zaterdag uh, sprong je hartje ook uh, op en neer toen ja. uh, 4-1... Uh, tuurlijk, tuurlijk. Goed zo. Ja, aatje okay. heeft mij zeker uh, geïnspireerd hier naartoe te komen. Dus uh, dat, dat beviel al heel snel goed. En ja, inderdaad, zaterdag uh, kom je ook knullig in 0 achter. Maar ja, je verdient om te winnen, dus uh, die 4-1 is een uh, mooie uitslag. En je ge geniet voor, de, voor zover mogelijk van, van de trainingen die je gehad hebt tot nog toe hier. Ja, zeker, zeker. Als ik bezig ben, uh, denk ik wel kutfyshows. Uh, ja. nee, maar uh, <laughs> ja. achteraf, well, ze doen het heel goed, dus ik ben blij met ze.